Hi Mirjam, vlogt welkijkers! Ik ben Mirjam en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En in deze video gaan jullie kijken naar het geklungel en gestuntel uh, met het in elkaar zetten van een IKEA pakskast. Ja, en jullie gaan ook zien hoe de kleur op mijn tegels zijn geworden in de keuken. En vorige week had ik gezegd dat jullie deze video ook gingen kijken naar uh, Anja Silverlijns. En ik zei de gek, die een leren plantenhangen maken. Maar uh, ja, dat gaat niet, want deze video uh, werd al anders een beetje te lang. En dat wil ik jullie allemaal niet aandoen. Dus uh, die komt uh, volgende week of zo, ergens. Hé, <laughs> hey, en als je nou video's uh, uh, gemist hebt, ja, dat is dan je eigen schuld. Want dan heb je niet geabonneerd en dan heb je ook die bel geen lui gegeven. Dus ik adviseer toch om dat even te doen, want dan mis je niks. En voor nu doe alvast een duimpje omhoog voor deze moeite die ik genomen heb. En dan uh, wens ik jullie heel veel plezier met deze video. En dan zie ik jullie graag de volgende video weer. Doedels! de tegels al voorbehandeld met ontvetter en uh, ja geschuurd. Maar ja, weet je, ik weet niet wat dat voor zin heeft, want er gebeurt niet echt veel als je schuurt. Nou, ik ben benieuwd hoe dit, uh, hoe dit pakt. Je tegels worden er natuurlijk wel ruwer van, waardoor de volgende verflaag laag er goed op blijft zitten. Few moments later. Nou toch, lieve mensen. Hoe fantastisch. Oh. <laughs> ik ben blij. Binnen no time. Heb je een hele andere keuken? Zo, dat is wel even wennen. Het is natuurlijk een stukje donkerder. Hier komt nog een uh, zwarte lat. Want dat zit nog steeds een beetje uh, verkeerd zo. Oh, ik ben even aan het bijkomen. Van het eindresultaat. Goh. Superleuk. Simpele oplossing. Niet duur. Twee potjes verf. Een paar uh, schilderbenodigdheden. Nou, die haal je bij Action. The next day. Ja, lieve mensen. De ellende is begonnen. Let op. Hier ligt al het een en ander qua troep. Dit zijn de dingen die ik uh, ongeveer dagelijks gebruik. Niet alles natuurlijk. We gaan even naar de slaapkamert. Waar ook inmiddels een soort van bom in is ontploft. Maar zoals je ziet, deze is bijna leeg. De printer die hierop stond, uh, die stond ook stof te happen. Die heb ik ook maar even weggedaan. Maar deze zijn loodzwaar, die moet ik uit elkaar gaan slopen. Ja, ik heb toch weer even een update over mijn plantjes. Want, oh ja jongens, ze gaan zo hard en ze worden dadelijk wereldberoemd. Dat ze zo vaak op de video komen. Let op, de plant hier op deze mooie ronde tafel... En de mooie ronde tafel op het mooie kleedje. Een uh, dag <laughs> Kijk dan toch, jongens. Krijg ik het scherp? Er komt gewoon een bloemetje in. Dat wist ik dus niet. Des te leuker. En de tree die eerst op mijn vorige salontafel stond, die witte, is nu zwart. Zitten jullie er klaar voor? Voor de transformatie van. Het witte dienblad. Tadaa! Het witte dienblad is niet wit meer. En deze gouden dingen staan daarop. Vond ik ook wel leuk. Fantastico! Jongens, ik ben helemaal in mijn element. Maar goed, ik ga weer even verder met de puinruimen. Kast uit elkaar halen. Deze wordt opgehaald zaterdagochtend. Eerste afspraak. Ik hoop ook dat het echt gebeurt. En anders gaat hij gewoon in stukken naar de schroot. Zo zijn we lekker bezig. maar niet zo. Slopen, mensen, dat kan ik inmiddels als de beste. Banken worden gesloopt, keukens worden gesloopt. Ikzelf word gesloopt. Kijk, en dit zit vol met dik aluminium of zo. Dat is uh, best wel zware shit. Het gaat eruit! Eruit die meuk! En hé, hey, hou eens op! <lacht> ik heb zo zitten in die nieuwe kast. En als je dan zo aan het, uh, aan het opruimen bent, dan kom je dingen tegen. Ik denk van, oh ja, die heb ik ook nog. Ik had vroeger namelijk een eigen visagierbedrijfje. Als ik dan ergens heen ging om visagie te doen en uh, er moesten meer mensen mee om te helpen, dan uh, kregen ze zo'n t-shirtje aan. Die gooi je oude... ja, zal ik dit wegdoen? Nee, ik ga deze niet wegdoen. Dat ligt niet in de weg als ik het bewaar, toch? Few moments later. Dit heb ik dus nu over. En als we dan aan de andere kant gaan staan, dan zien we dit. Oh, wat een zooi! Ik hoop echt dat die kast rondom morgenochtend. De printer is overkocht. The next day. Nou, goedemorgen. De ellende gaat beginnen. Ik heb hier ruim baan gemaakt voor alle spullen. En Oké, okay, yeah. super. Okay. wel. Het is binnen. En een het dansje doen. Few moments later wat ik inmiddels gedaan heb en het is half één. Oh, tien voor half één, niet liegen. Dus ik ben heel eventjes uh, aan lunch en pauze toe. Er zit inmiddels ook al een uh, gat in de kast en ik heb aan de verkeerde kanten zitten timmeren. Maar de tweede kast ging natuurlijk veel makkelijker. Dur, dur, dur, dur. Ik heb ze alleen nog niet vast aan de muur gezet. Die kast die zou opgehaald worden, maar die mevrouw die uh, gaf Opeens geen gehoor. Nou prima. Uh, ik zet hem wel even daar. Misschien dat ik hem zelfs nog laat staan. En anders bied ik hem gewoon gratis aan. Hè, ik ga dat allemaal niet bewaren voor iemand die uh, misschien wel zou komen. Ja of nee. Het is eventjes geleden dat ik uh, een kast van Ikea in elkaar gezet heb. En uh, ze hebben een nieuw gereedschapje. Dit grappig dingetje. Ik vroeg me al af uh, waar moet ik dit monteren. Maar dit is gewoon een gereedschapje om je spijkertjes uh, te begeleiden. Want voorheen moest je dus die... Uh, die achterwand, deze wand, ja, op de gok zeg maar, dat spijkertje erin doen. En nu kan je dus dit zo erop schuiven. En dan daar uh, de spijker erin. En dan uh, is het uh, helemaal goed. En dan kom je dus ook niet dwars door de kast heen. Ik ga het laatste kastje in elkaar zetten. In elkaar zetten. Beetje ABN praten, ja. Nou, lieve mensen. Het is me gelukt. Drie naast elkaar. En het is precies goed... Ik moet hier alleen een deurstopper tussen zetten, want anders gaat die deurkruk tegen de kast aan. The next day. Het is een prachtige dag, maar ik moet troep ruimen. De kast moet er nog vast aan elkaar, daar heb ik dus een boor voor nodig. En uh, ik heb geen zin meer om uh, dingen te moeten lenen elke keer, dus ik ga een accu-schroefboormachine halen. Dan kan ik lekker zelf aan de slag. Kennen jullie dat gevoel dat je denkt van, waar zal ik eens beginnen? <laughs> Few moments later. Ik heb hem gekocht Ik ga jullie uh, hier niet zo heel veel mee lastigvallen Ik ga alleen vertellen of hij goed is of niet Nadat ik hem gebruikt heb Ja hoor, het is gelukt Met mijn nieuwe aanwind Kijk maar Nu staan ze mooi tegen elkaar aan Kijk, ik kan natuurlijk wel hulp gaan vragen Maar het geeft veel meer voldoening, voldoening Als ik het zelf uh, doe Ik ben uh, trots op mezelf En uh, om even een korte review te geven voor de huistuin en keuken, hobbyert, zoals ik, is dit een echt super makkelijk ding. Koffertje erbij, die bordjes moest je wel eventjes erbij kopen, want die zaten er niet in. Er zat alleen een bitje in met een gewone schroef en een kruisschroef Puntje. Ik ben er blij mee. Ik ben blij met mijn nieuwe aanwinst. Few moments later. Ik ben een blij ei. Kijk dat toch. Hallo. Hier staan al mijn uh, dagelijkse spulletjes. Maar die, hoef, die hoeft eigenlijk ook niet meer. Want als het goed is komt hier voor deze kast een uh, spiegel schuifde. Dus dan kan die ook weg. En uh, hier staan mijn luchtjes. Kwasten. Mijn gezichtsreiniging. Mijn dag en mijn nachtcreme. Mijn zeo. Haarspul. En mijn uh, wattenschijfjes. Deze moeten in de was. De andere liggen daar. Deze had ik al gekocht voordat ik die had. Dus deze maak ik eerst even op. Hier zitten wat uh, tubetjes in, maskers en oil. Dit is voor mijn haar. En oh, dit zijn nog wat uh, bodycremes, zonnebrand. Dus zo had ik het bedacht en dan sta ik tenminste gewoon in het daglicht. Want voorheen deed ik het dus daar ook. En nu sta ik gewoon dus hier bij het daglicht. Goh, wat heb ik dat slimme dag. Vind ik niet slim? Ik vind het heel slim. Ja, zoals je ziet, er ligt al iets. Er hangt nog niets. Dat rijmt. Dat Gaat dan daarheen. The next day. Ik ga nu eventjes wat zooi wegbrengen bij het afvalbrengstation. Zo, dat was weer even de zak kleding. En nu deze meuk weg gaan brengen. Goedemorgen, ik heb papier en karton en hout. Ja, uh, bak 44 en doe maar even bak 11 voor de hout. En uh, ik heb nog een stuk hard plastic en emmer. 45, is het okay. een schone emmer. Ja. ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, karton. Lekker zo smijten met die handel. Oh. Nou, lekker. Ook dat weer weg. Oh, zo. Ik, met gierende banden ga ik weg. <lacht> ik baal. Ik heb net even Ikea gebeld met de vraag of zij überhaupt wel weten wanneer de laders binnenkomen. En zij zegt dat uh, kan ik nu nog niet zien. Ik kan het zien tot half september en daar uh, staat nog niks ingevuld. Dus half september moet ik maar weer bellen om te kijken wanneer het dan binnenkomt. Ja, ik moet het even anders op zien te lossen. Ik ga niet... De hele tijd in die puinhoop zitten. Daar heb ik echt geen zin in. Opruimen zonder inruimen. Hé, hey, ik wil even, uh, nu ik jullie toch even spreek, een update geven over mijn gezinsuitbreiding. Er komt alweer een nieuw blaadje. Deze kleine koedie koedie koedie koedie. Ik heb nooit geweten dat ik zulke goede groene vingers had. Nou ja, ik ga maar uh, aan de strijk en opruimen denk ik. Ik uh, weet het anders ook niet. One eternity later. Hi!